Ze nam in 2009 het containerbedrijf van haar vader over toen ze 23 jaar was. Hoe opereer je als jonge vrouw in een toch wel door mannen gedomineerde industrie? Daarover praat ik met de rasondernemer Christel Groeneboom. Christel van harte welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, ja, ja want dat, 23 jaar, dat is wel dat piepjong om of zo, uh, eigenaar ja. te worden van een bedrijf. Hè? Ja, dat klopt. Dat was heel jong. Maar ja, ik wou als meisje van vier wilde ik dat al. Dus ik ging al heel veel mee met mijn vader. Ik had mijn studie erop aangepast. Hoezo als meisje van Vier. ja ik kwam die fabriek binnen en dan rook ik die lasrook en die mannen met die kappen ja, en ik vond dat zo indrukwekkend ja, ja. En toen moesten mensen natuurlijk om lachen van ja wie wil dat nou maar ja, ja. toen werd ik ouder ja, en toen is die droom altijd gebleven maar is het zo dat was jouw vader zeg maar al heel oud of zo dat hij wilde stoppen ja, of um, 70 en die zei je kan beter nu het bedrijf overnemen nu kan ik je nog helpen en bijstaan als dat ik daar te, te oud ben en Aha. ja bij veel familiebedrijven zie je dat ze te laat overgaan naar de volgende generatie en dat was wat mijn vader absoluut niet wilde omdat het beter voor het bedrijf was om, om ja op tijd voor overname te zorgen, ja, ja, ja. maar, was maar je was wel heel jong nog. Ja, zeker. Was ja. je te jong of heb je het eindelijk in het begin ook al meteen goed gedaan? Allemaal? Um, nou, te jong denk ik niet, want nu vind ik heb ik wel echt van een voorsprong over uh, dat ik zo jong begonnen ben. Ja. En ja, ik heb, ik ging al heel veel mee met mijn vader, dus die hebt me echt, echt, ja, noem je dat uh, gebrein was tot ondernemen? Ja, ja, ja, ja, dat zeker, ja. maar ook wel. Um, ja, ik, eh, ik had ook wel een voorsprong als je zo jong bent, dat je dan zo echt zo dat die felheid hebt. Van ik wil dat zo graag en ik ga er gewoon voor. En ja. Ja, dan komt dat wel... En een soort naïviteit van het lukt allemaal wel. Nou, ik was ook wel, ook wel angst natuurlijk. Je hebt ook wel angst als je zo jong begint. Maar ja, ja. ik wilde zo graag dat ik daar overheen ga stappen. Dus, want even vertel even voor de, voor de leek. Wat doen, wat doen jullie? We bouwen hele speciale containers. Mm. Ja, voor de landmacht, luchtmacht. Alles wat je maar kan bedenken gaat in een container. En we hebben een stralot en een spuiterij daarnaast. Om de containers zeg maar goed te houden. Ja. En, uh, ja want, uh, want, want hoe werkt die? Want v, v, is dat... Uh, ik ken die hele markt helemaal niet, hè? Ja. Maar verkoop je, je, je maakt containers en je verkoopt ze? Of, of wordt dat verhuurd? Of hoe ziet die uh, handel nou, eruit? Ja, verhuur van standaard, dat doen we eigenlijk niet. Want er zijn andere bedrijven veel beter in als wij. Dus ik heb er echt voor gekozen ja, voor dat maatwerk. Dus we ja. bouwen, of we repareren containers. Uh, of uh, van een de klant, hele de partijen, van silo's. Of uh, ja, je koopt ze bij ons gewoon. En dan bouwen wij hem helemaal om naar jouw wens. Maar hoezo naar jouw wens? Een container is ook al dezelfde maat. Ja, niet? dat doe ik niet. Want dan, ja, je kan zomaar een standaard container uit China laten komen. En daar vind ik de lol niet aan. Het moet altijd iets, iets geks zijn, iets bijzonders zijn. En ja, dat is ook ons team. Want ja, ik heb uh, tekenaars, ingenieurs lelige ja, lasters die echt opgeleid zijn met alle losopleidingen. En dat is juist leuk om dan van die speciale containers te maken. Maar noem eens wat dan? Wat is dan speciaal? Ze uh, nou, speciaal? Bijvoorbeeld voor Unilever hebben we een hele speciale container gebouwd... met hele proces en techniek erin... waar voedingsmiddelen in gemaakt worden. Ja, Zo'n container kost 120.000 euro per stuk. Ja, en dat soort dingen. En dat vind ik de fun. En maar het speciale zit dan aan de binnenkant? Ja, ja er zitten isolatie in, uh, je uh, uh, hoe heet het airconditioning in, dat je hem ook in de Sahara-woestijn bijvoorbeeld kan zetten. Uh, ja, deuren erin, heel leidingssysteem zit erin. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja, en je vergeet ook een container. Ja, als die bijvoorbeeld op een boorplatform komt, wat wij voor de offshore-industrie ook doen. Ja. ja, als ze hem daar neerzetten onder een helikopter, dan moet hij niet de, de zee in, uh, in de onderde <lacht> Nee. En ook bijvoorbeeld die schepen. Als je dan ziet wat in Terschelling gebeurt. Als zo'n, denken mensen, Noem ja. maar een containertje. Ja. Ja, Zo'n container moet helemaal op sterkte berekend zijn. Vanaf het moment dat er een raming komt of een deur. Ja, dan moet de constructie opnieuw gekeurd worden en berekend. Dus daar zit best wel wat, wat denkwerk achter. En ja, je wil niet hebben dat jouw container de uh, net oceaan in valt met wat storm. Hadden jullie er ook op dat schip liggen dat in het nee, kanaal uh, nee, over dwars uh, ging? <laughs> nee, dat niet. <laughs> nee? Alhoewel, nee. daar hebben jullie dan verder geen last van. Want jullie verkopen die containers. En jullie hebben ja. niks te maken met verder wat er in gaat. En, en nee, wie het gebruikt nee, nee. en waar het toe gaat. Ja, We hebben wel veel, bijvoorbeeld nou, als er een hele zware storm is en we doen koelcontainers, uh, cool dat doen we wel repareren. omdat dat speciaal werk is, omdat er isolatie in zit. Ja. En als je dat verkeerd doet met dat aluminium, ja, dan, dan fikt heel je container af. Dus ja. ik heb mensen die er echt voor opgeleid zijn. Dus ja, als het dan bij een, een grote storm is, bij een haven, ja, dan, dan komen ze achter elkaar binnen met die grote schade. Dus daar ben ik dan wel blij om. Wat voor garantie lever jij wat daar betreft? Want het is best um, wel als jij als ik een container koop van meer dan een ton, yeah. dan er zijn die dingen gecertificeerd. Of ja, dan ja. Ja, komt een keuringsinstantie bij, bij van de Lloyds. En dan zijn wij heel secuur in omdat dat ook op vertrouwen gaat. Yeah. Dat zo'n keuringsinstantie ja, die, die ja, moet wel bij ons dat willen blijven doen. En dan komen ze al in het begin als wij de materialen bestellen van de container en de tekeningen um, klaar zijn dan komen hun dat keuren. Ja. Dus voordat er in de fabriek aangewerkt uh, wordt, dan is de Lloyds er al bij betrokken. Dus, hey, en waarom vind, jij het, waarom vind jij dit bedrijf zo leuk? Ja, doordat het altijd wat anders is. En bijvoorbeeld nu zijn we bezig met een nieuwe straloods en spuiterij te bouwen. Uh, ook met een robot en alles erin. En dan ben ik bezig om het team wat op te delen, omdat ik wat groter en wat professioneler wil. En ja. ja, dat is wel heel tof, omdat het altijd anders is. En ja, alle klanten zijn anders. De ene dag heb je voor de voedselindustrie, de andere dag is het de afvalindustrie. De volgende dag is het bijvoorbeeld een Boscalis, die nu dat Suezkanaal, uh, ja. Um, ja, ja, hoe noem je dat, dat schip bevrijd heeft daar. <laughs> Ja. Dus ja, dus, dus en dat die diversiteit vind ik heel leuk of voor het leger bouwen ook. Hoe groot is het bedrijf? We zijn met 30 medewerkers. Dat valt best mee op zich. Ja, maar ik had altijd het, uh, mijn visie van klein maar dapper. En ja, als je dat niet gelooft, dan maak ik altijd het grapje van... Uh, ja, als je s'nachts het nacht opbrengt met een mug op de klamer... zo'n klein beestje kan je heel veel ellende van hebben. <laughs> maar ook omdat ik niet geloof in schaalvoordelen. Um, ja, je kan to Toen ik het overnam, was 2008, 2009 toen ja. ik het overnam van mijn vader... Ja. toen had je natuurlijk de concurrentie van China. En al het standaardwerk, ook wat door de Spuiterij ging, dat gebeurde allemaal daar. Dus we moesten echt gaan omdenken van wat gaan we nu doen en N -n niet ja, concurreren met de Chinezen. Nee, dus. nee en dan juist heel specialistisch worden personeel goed opleiden dat je die speciale containers kan doen alles wat ze in China niet kunnen dat kunnen wij wel. Ja wij noemen dat halve hoogjes dat zijn echt gewoon open containerbakken die voor de industrie worden gebruikt ja. en dan die gaan op schepen naar Noorwegen waar uh, van die ijzeretscentrales staan. Um, en die werden eigenlijk niet meer gebruikt. Huh. Dus ik had een hele partij opgekocht een, een paar jaar geleden. En waarom bouwen we die bakken niet om tot een zwembad? <laughs> ja, en daar kwam zo'n succes op. Terwijl het eigenlijk gewoon een grapje was. Dat, ja, dat we beslist hebben om nu een heel nieuw product. Een hele nieuwe zwembad waar geen deuken nog in zitten van de ijzererts. Om dat op de markt te brengen. Met veel te trap en alles erop en eraan. Kost ja, het aan. Is ook? Wel leuk ja dat ligt eraan wat je kiest uh, maar een beetje zwembad uh, ja we rekenen nu inclusief btw want ja. het voor consumenten <laughs> ja. is wat ja. kwamen eerst achter van oh ja, die moeten de btw kunnen ze ja, betalen kunnen ze ja, ja. aftrekken ja, tussen de 15 en 20.000 euro en dan heb je compleet zwembad ja en dan kan je meenemen als je gaat verhuizen of je ga je, je meenemen, scheiden ja, moet ja je staat hem op de vagen en je neemt hem mee ja en je hebt dan uh, ja, de, niet een, een gewoon zwembad in de tuin ja permanent dan ben je toch snel 50 tot een ton 50.000 tot een ton kwijt dus ja. het is wel goed. Goedkoper en, en makkelijker. Van, ja. Maar je kijkt wel bij de buren naar binnen. Want je hebt een vrij hoog zwembad dan. Ja, maar we zijn nu ook bezig dat je hem in kan graven. Dus, um, <laughs> ja, dus dat is ook wel willen. leuk. Hey, wat voor innovatie vindt er plaats in jouw industrie? Want uh, je, je zegt net even heel ja. tussenneus en lippies over een robot. Ja. Hoe, wat is de rol van technologie? Um, ja best wel groot en ik denk um, je hebt natuurlijk buiten je gewone techniek van lasapparatuur en nieuwe technieken dat we natuurlijk mee bezig zijn in de fabriek zelf ja. heb je natuurlijk ook dat je containers iedere keer aanbiedt voor andere sectoren bijvoorbeeld nu zijn we bezig met heel veel waterstofcontainers dat we bouwen waar pompstations in voor wa uh, waterstof te tanken ja en dat is ook best wel uh, ja booming en daar groei je ja. als bedrijf iedere keer wel mee mee in door met al die ja. nieuwe dingen wat op de markt komt dat er heel veel innovatie bij ons in zit producten die we aanbieden. Ja. En, en dat ja. hele internet of things, dus het feit dat die dingen gevolgd kunnen worden en dat je weet waar welke container is en zo zit er ook echt computertechnologie in? Ja, dat doe ik niet. Dat doe je uh, niet? Nee, nee, dat is meer voor de rederijen die dat dan zelf kopen als een hele vloot containers ja, hebben die ze ja, kunnen volgen, ja. uh, dat soort dingen. Is er genoeg talent, uh, zeg maar, die bij jou uh, werkt? Te vinden? Um, het is wel een hele zoektocht. En het helpt wel, want pas zijn we bij de NOS geweest, als mensen je op tv zien, of je komt in de media en dan, dan dat ze herkennen. Ja. Dus dat is wel een, een grote plus. Ook al dat we heel diverse dingen doen, dat geen standaard werk is. Dat is ook wel. Uh, want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat voor jonge mensen, ik weet niet, ja, ik, ken, ik ken de Markt niet goed, maar ik weet niet hoe dat zit met aanwas van nieuw talent. Die zeg maar, in de lasrichting of ja, iets, dat zeg maar is echt in... zoeken. Ja. Uh, ja, en dan we hebben we nu één vacature hadden we, uh, voor een vakman, iemand die wegging, daar hebben we vijf mensen voor gehad en nu heb ik pas een goede gevonden die die ja die vakbekwaam bekwaam is ja. en dan is je zelf opleiden ja dat doen we wel maar je wil ook een bepaalde basiskennis ik maak altijd een keuze tussen ja mensen die uh, jonge mensen die ik uh, ja die ik aanneem en wat oudere mensen mm. omdat je toch altijd die mix moet hebben in je bedrijf en dat mm. uh, ook op kantoor kijkt daar wel naar helaas jij profileert je ook heel duidelijk als vrouw Zeg maar. ja. ja, ik vind het altijd een lastig thema. Want ik heb het, het sowieso, weet je, ik praat natuurlijk met alle handsoorten ondernemers. Ja. En er zijn ook vrouwelijke ondernemers die vinden het zeg maar, niet relevant, het feit dat ze vrouw zijn. Ja. Uh, en, maar, maar jij profileert je sterk nog, je hebt er een boek over geschreven. Ja. Hè? Weet je ook weer meneer, iets van meneer Christel? Uh, ja, uh, mag ik meneer Christel even spreken? Maar dat, het hele boek ja. gaat eigenlijk maar één hoofdstuk over dat vrouwenthema. En de rest ja. ging het over vooroordelen op ander vlak. Maar ja, omdat je niet zoveel vrouwen zijn met een containerfabriek, <laughs> ja, valt dat altijd wel op. Maar, maar, maar. zie je jezelf als een rolmodel? Uh, ja, ik vind het wel belangrijk, want we doen ieder jaar mee met een uh, girl's day om meer meisjes in de techniek te krijgen, want mm -hmm. er zijn maar 13% vrouwen in de techniek. Ik heb nu een vrouwelijke werktuigbouwkundige, daar ben ik heel blij mee en dat is echt uniek. En ik denk dat het voor haar makkelijker is als ze een vrouwelijke directeur hebben, omdat dat toch iets makkelijker is in die wereld, dat dat voor haar toch anders is als dat ik een man had geweest. Ja, en ik vind het ook wel, soms schrik ik er ook van hoe weinig vrouwen bijvoorbeeld economisch zelfstandig zijn. Ik, mm. ik heb meegedaan met het programma Waarom werken vrouwen niet? En dan blijkt dat, dat 40% van de vrouwen, die kunnen gewoon niet voor hun eigen zorgen. Die zijn ja. gewoon afhankelijk van een uitkering of, of van een salaris van een echtgenoot. En ja. dat vind ik wel erg. En ja, ik ben zelf opgegroeid in België en daar is dat anders. Daar heb je meer kinderopvang en wat, wat goedkoper is. En ja. vrouwen ja, die werken meestal ook fulltime. Je hebt niet zoveel parttimers als in Nederland. En dat is wel een verschil. Dus ik denk dat, ja, ik ben, ik ben niet echt een um, noem je dat, een heel feminist daar heel hard in. Maar nee. ik vind het wel een belangrijk punt. En mm. Ik denk ook dat mensen dat van mij verwachten, want ik heb het met lezingen er ook wel eens uitgehaald. <laughs> om dat onderwerp niet te belichten. Ja. Maar ja, mensen verwachten dat toch van jou. Van, ja, je bent een vrouw in een metaalbedrijf, echt in een mannenwereld. Ja. ja, dan moet je ook wel een beetje andere vrouwen helpen. Nou, ik vind, ik, de reden waarom ik het belangrijk vind, is dat ik vrouwen op een heleboel punten gewoon het superieur vind, zeg maar. Dus er moeten gewoon meer vrouwen zeg maar, in ondernemersland komen, oh, vind oh. ik. En, en dan kunnen we zeg maar, heel lang praten over wat de overheid zou moeten doen. Of wat, uh. ja. Maar wat als ik jou nou vraag, wat, hoe, kunnen, hoe kunnen vrouwen er zelf voor zorgen dat ze gewoon meer mee gaan doen. Want nog steeds, als ik naar een gemiddeld ondernemerscongres ga, dan zit er gewoon nog steeds gewoon 80% uh, mannen in de zaal. En ik merk het hier op CVD-TV ook, ook, weet je wel. Het is ja. gewoon best lastig. Ik moet echt mijn best doen. Uh, en dat doe ik ook, bewust. Ja. Om te zorgen dat ik ook vrouwen hier in de bank krijg. Maar hoe kunnen vrouwen, hoe zorgen we ervoor dat er meer vrouwen gewoon meegaan Ja, ik denk doen? zich niet af laten schrikken. Zoals ik dat zie bij mijn vrouwelijke werkdagbelkundige, die staat echt wel de mannetje. Ja. En die laat zich niet afschrikken omdat ze soms de enigste vrouw ergens is. En ik zit in het bestuur van VNO en cv. En het kan mij ook niet zoveel schelen dat ik de enige vrouw ben. Mm. En, en ik denk dat dat daar wel een beetje mee, mee zit. Dat ze daar moeilijk mee hebben. Terwijl, ja, ik in mijn opleiding al had dat ik ook een van de enigste vrouwen was. Hm. begon al op de middelbare school. Als je van een zware wiskunde richting kiest, dan weet je al dat er bijna geen meisjes zijn. Nee. En ik denk, daar begint het al mee. En, en mensen hebben ook vooroordelen van, yeah. ja, die denken bijvoorbeeld, nou, als je met mannen werkt, dat ze daar dan, dat die andere ideeën of interesses hebben. Nou, iedereen kijkt graag Netflix. Eh, iedereen kan lachen om Chateau Meiland. Je, je hebt altijd, dat is niet zo verschil dat je met mannen of vrouwen andere onderwerpen praat. En dan zijn ze soms bang voor, van, oh, ik kom op een kantoor met allemaal mannen van, oh, uh, hoe gaat dat zijn? En ja, dat, dat denk ik een beetje. Ben je nog nooit benaderd op televisie, trouwens? Ik vind Bloesje, Tom Meiland kennen we nu onderhand wel. Ik zie dat ze het lijkt wel een leuke serie met jou en nee, je bedrijf. Ja, ik, ik zou nooit mijn privéleven, ik zou nee? ik wel eens vragen had ik. Zou, ik wil nooit dat ze thuis bij mij komen filmen. Ja, nee, uh, daar, daar ligt de grens. Daar ligt de grens. Ja, ja. wat zijn je toekomstplannen met het, met het bedrijf? Um, ja, uh, die nieuwbouw, die nieuwe spuiterij in Straloots. En om een slag te maken om te professionaliseren. En we zijn nu bezig met wat veranderingen in het team. Mm -hmm. uh, om, om, de, om toch iets te groeien. Maar ja, dan niet groeien van... Uh, ik wil honderd koeien in de wei. Ja, <laughs> en daar ja, nou wel, wel groeien. Wel blijven focussen. Ja, uh, yeah, dat, dat in, in mooie producten. En, en dat... Uh, ja, toch, toch nog ook met die nieuwbouw, dat we daar toch nog een slag kunnen maken. Dat hoop ik wel. Dan uh, wens ik jou daar heel veel uh, succes bij. Uh, en uh, dankjewel ja. voor dit gesprek. Ja, helemaal leuk. <laughs> dankjewel voor het kijken naar nou weer een, een echt ondernemersverhaal. En wil je er meer zien, blijf dan vooral kijken. Want zometeen twee nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi.